Uh, ik ben Isa, ik ben 21 jaar oud. Uh, ik studeer werktigwalkunde uh, in Delft momenteel. En eigenlijk is dit mijn eerste actie die ik coördineer, uh, samen met Annabel. Ik uh, heb wel wat gedaan met zou wel wat uh, acties bijgewoond, maar nog niet echt zelf gecoördineerd. Dus ik vind het wel, uh, wel spannend, maar ik, heb, ik denk dat we goed voorbereid zijn en uh, dat het goed gaat komen. Uh, hoe bereid je dat voor? Um, veel meetings. Uh, dus het is niet echt een hiërarchie, ik denk dus iedereen heeft evenveel te zeggen en dat, dan kom je eigenlijk tot een beslissing door eigenlijk veel, veel meetings te doen. Het kost meer, iets meer tijd, maar dan heb je ook, neem je ook iedereen's mening mee en uh, eigenlijk deze afgelopen tijd veel via online meetings, oh ja. maar we hebben ook twee keer uh, in locatie, gewoon face-to-face -face, meet. Ja. In Utrecht. Ja. En ook met deze groep al een keer de actie geoefend. Oh ja, oh ja. Dus dat was wel heel, heel fijn dat iedereen elkaar kende voor ja. we aan de actie begonnen. Uh, ja, je wat... hoeft hmm. niet in details te treden, maar wat ga je er ongeveer doen? Nou, er komt dus uh, een traanreden, zometeen. Er wordt opgevoerd. Dit uh, is niet live, hè. Nee. Nee, top. Bij het paleis, naar nee. het einde. <laughs> en uh, dat uh, wordt door een andere groep opgevoerd. En wij gaan daarna een disruptieve actie uh, eigenlijk laten plaatsvinden ja. op dezelfde locatie. Uh, en dan gaan wij komen we eigenlijk op voor het idee van burgerwaard, onze IJsburgerberaad. Ja. Uh, die willen wij eigenlijk daarbij promoten en um, de traanrede is eigenlijk, daar staat eigenlijk in. Die vindt tegelijkertijd plaats met de troonrede ja. uh, En wij vinden dat daar eigenlijk te weinig wordt ingegaan op het milieu, op de klimaatcrisis, de ecologische crisis uh, en een oplossing daarvoor is uh, vinden wij in onze eisen is een burgerberaad. En dus gaan we met z'n twaalf ook burgerberaad spellen oh ja. uh, en bij het hek staan. Ja, ja. Um, dus dat. En is het nodig om uh, zo'n extra actie, een disruptieve actie naast uh, reguleren, uh, ja, de reguliere traanreden, dus te doen? Um, ja, ik denk het wel. Het is een hele duidelijke boodschap die wij daarmee afgeven. Um, en het, het klinkt een beetje zo misschien, maar het krijgt. Wij denken dat we iets meer aandacht krijgen door. We hebben ook het journalisten ingeschakeld. Traanreden benoemt ook wel burgerberaad. Maar de disruptieve actie is echt bedoeld om het burgerberaad heel erg duidelijk naar voren te brengen. Ja. Uh, het, dat matcht ook mooi met de traanreden, mooi afgestemd. Waarom is dat burgerberaad zo belangrijk voor jullie? Um, ik kan niet voor iedereen antwoorden, maar voor mezelf. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. En mijn eigen antwoord is eigenlijk dat ik me niet heel connect voel met de. Oh, dat een uh, auto is ging. <laughs> ik ben heel connect voel met de. Met de politiek, ik stem wel, uh, ik, ben wel ik volg alles, maar ik heb het idee dat het er toch weinig wordt bereikt en uh, niet altijd de goede dingen. Ja. Ik denk dat een burger daar heel veel uh, bij kan, uh, aan kan helpen. Oké, okay. uh, vind je het spannend? Uh, ja, het is wel spannend. Het gaat zo, zo los. In, Kleine spanning. We ja. hebben ja. een klein momentje samen. Een uh, klein regen momentje, dus dat, uh, ah, ja. alles is uitgeschud. Dat zag je ja. ook volgens mij. Uh, Ja, wat voor momentje kan je daar iets over vertellen? Regen? Um, ja, regenerative eigenlijk. Um, Jet had het gedaan, die, die zit onze, onze master erin. Die zorgt dat we allemaal lekker rust, tot rust komen en uh, de spanning een beetje naar beneden komen. Oké, okay, ja. Nou heel veel succes ja, zo Dankjewel, het gaat helemaal goed komen. Ja, ja oké, okay, super. Top, ciao.